Oké, okay. nou, het probleem van de kaaklijn is dat uh, uh, het slapper wordt en dat zie je vaak bij vrouwen die rond de 45 tot en met 55 zijn en die zitten ook, gaan dan ook zo doen dan zie je, en dan zitten ze in de spiegel te kijken en dat geeft toch, ja soms zijn ze dan een beetje lacherig over, van de hoort erbij, maar sommige mensen vinden het ook gewoon echt best wel een beetje vervelend, uh, want uh, ja, een mooie strakke kaaklijn is toch wel iets wat op het algemeen toch wel als mooier wordt ervaren. Er zijn heel veel middelen voor om dat te doen. Uh, nou, het eerste is over het algemeen werk je toch met fillers. Nou, dan begin je een beetje hier te versterken en hier te versterken. Dus optisch gezien wordt de kaaklijn strakker. Uh, ik zelf ben daar wel iemand die daar niet te veel in meegaat. want anders kan het ook weer te vierkant worden. Dus dat is lastig. Uh, maar je kunt het uh, ook soms wel eens met een, uh, een vetoplosser, kan je dat heel duidelijk verminderen. Dus hetgene wat eerst te veel was, kan je dus dan ook verminderen. En dat geeft best wel hele goede resultaten. En dat geeft gewoon goede resultaten. Hangt een beetje vanaf. Uh, kijk, je moet altijd met dit soort behandelingen, moet je niet alleen maar blijven vullen totdat het weg is. Het moet allemaal in samenhang met het hele gezicht zijn. Dus soms zul je ook moeten accepteren, of, uh, of moet je accepteren van mij, dat een beetje een hang toch aanwezig is, en, um, maar uh, het is eigenlijk vrijwel heel goed te behandelen, maar je zult soms een afweging moeten maken, hé, hey, uh, in het hele gezicht uh, moet ik het toch een beetje laten zitten, omdat, ik het anders, uh, want, ja, omdat het anders dan een beetje raar uit begint te zien, maar dat is dus iets wat je dus weer in een persoonlijk consult met mij moet bespreken.